En dan mensen van je moest, Ik ben Jason en ik ben hier samen met Vente. En vandaag gaan wij elkaars foto raden. Fenten. Zij heeft drie foto's van mijn Instagram. Deze, die moet ze omschrijven of uitbeelden. En ik heb het precies hetzelfde van haar account. Oh ja, de verliezer moet uh, trouwens uh, iets schaamends op zijn eigen Instagram account zetten. Oké, okay, je hebt 30 seconden de tijd um, en ik begin als in de volgende video zou dat deed. 3, 2, 1. Oh, kut. Is het deze? Nee. Hoe heb jij? Oh, is het deze? Jongens wat? Is het deze? Nee. Hoeveel seconden nog? Weet ik niet, deze. <laughs> je moet even kijken hoeveel seconden. Ik heb hem niet aangezet. Je hem niet aangezet? Nee. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, deze. Nee. Het was deze, dames en heren. Ah, oh, feu. Oh, ja. 3, 2, 1, go. Wat? Wat? Dat is. Nee, nee, nee, man. Uw. Uh... Wat heb je? Nou nee, ja, maar. Je hebt iets. Nee, Nou ja, Deze? Nee, oké, okay, wacht, ik ga hem pakken. Hello! Hoe oud moet die dan zijn, jongen? <laughs> dat weet ik niet. God, God, ik heb zoveel dat ik zo doe. Het is ja. Het was dit one. Weet je hoe oud die is? Oké, 3, 2, 1. Nu. Wat denk je dat? Wat ik Nee, ik zit gewoon de foto te onderscheiden uit te wilden. Is het deze? Nee, nee, nee. Fuck. De, <tie> de komen zijn nog voorbij. Heb ik nog maar één? Oh, die heb ik niet eens gezien joh. Twee, één. Wacht, doe ik het goed? Oh nee, zo. Nee. Kijk, ik... Nou, ben jij een bitch? Jezus. Ja, ik heb toch niet zo'n... Nee. Is, is het deze? Nee. Niet? Hij is zwart-wit, dat is de enige die ik je geef. Wacht, kijk deze, nee. Deze? Nee. Oh, je doet Deze? zo. Deze? We zijn al lang voorbij. Ja. Nee. Het is deze. niet. Ik zit je laatste kans, hè? Nee. Ja, ja, ja. Waarvoor? 3, 2, 1, yo. Oh, wacht, ik in mijn Insta niet uh... Kijk ik ook echt naar voren? Of... Dan kijk zo. Is het deze? Nee. <laughs> Is het deze? Nee. Als je nou een bril had... Oh my god! <laughs> ik ga nu 2-0 maken. Of 1-0. <laughs> maar ik weet het niet zo. <laughs> Het voelt zo fijn om nu te winnen. Dat leek je me ne. Deze ga je sowieso niet raden. 3, 2, 1. Oh fuck. Is het deze? Is het deze? Nee, nee, nee. Je zit echt zo kijken naar mijn Ja, no, Ik wil niet snel, maar de 30 seconden zijn we volgens mij bijna bij. Uh, uh. Oh, kut. Ja, ja, ja, ja, ja deze, deze, deze, deze. Ja, dus jij mag niet samen zo en je handen. maar ja. Haha, doen dat zo niet. Oké. Ik heb hartstikke mooie foto's. Ga niet raten. Mag dan een voor. Oh, deze doe ik wel. Oké, okay, nou, dat was het. Leuk dat je kijkt uh, Leuk dat jullie keken. Uh, dit was het eind van de video. Doe een duim duimpje omhoog en uh, abonneer op, op J Movies. Op J-zon. En eh. Uh, <laughs> ja, hou doen. Wat, wat zeg je altijd? Now this is a story all about how my life got flipped turned upside down and I like a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the Prince of the Town called Belair. Dikke vette piece. Silly from the real ballot. Right. <laughs>